Ik zeg Elke post is blijven geven? Wel of niet? Terug naar het studentenleven? Wel of niet? Drie keer per week gaan padellen. Wel of niet? In je short met klanten bellen? Wel of niet? Blijven shoppen voor de buren? Wel of niet? Samen ontbijten blijft dat duren? Oh, ik weet het nog niet. Pikkenikken bij het daten. Wel of niet? Allemaal vers voor alle goede gewoontes die blijven, blijven wij gezond goedkoper maken. Met nu heel wat Nutri-score A en B-producten in promo, zoals Mango. Gezonder leven blijft beginnen bij De Leize. Mee met nieuwe leven.